Boys, welkom in deze nieuwe video, jullie hebben gezien de titel in Motivatie, om je doelen aan te tikken man Dit is een soort motivatie voor iedereen ja, als tiktoker, youtuber of voetballer of kickboxer. Mooi, ga naar de intro, blijf kijken, like, abonneer En laat even in de comments achter Ja toch Boys Motivatie man, hoe kan ik eigenlijk de beste motivatie zo? wat ik, waar ik motivatie krijg, is eigenlijk altijd vaak voor mijn comments. Veel mensen vragen af, lol waarom reageer je niet zo vaak op je comment. Ik heb het gewoon een beetje druk. Ik ga heel eerlijk zijn, misschien, ik ben niet heel vaak met YouTube nu, de laatste tijden, ik veel bezig, ik ben meer bezig, buiten, Noem het allemaal op, Mooi, privé, dino, zo te zeggen. Mooi. Waar ik Als ik een beetje geen motivatie heb, dan kijk ik gewoon meer naar mijn comments, support en like. Ik je, en dan krijg ik weer motivatie ik om door te gaan, Dat is mijn motivatie. Of hè, bij andere mensen, bijvoorbeeld bij een vriend van mij, is het meer motivatie te krijgen voor chicks te kijken. Ja, dat is onze mooie. Je weet toch, dat is een mookje van de buurt. Ja, bij Iman motivatie is Schelde. Jullie kennen hem allemaal. Ja, ja ik laat even zijn hoofd allemaal zien. Ja, jullie hebben het heel lang gezien. Mooi. Wat ik wil zeggen, motivatie kan je overal krijgen, maar... maar je moet ervoor kiezen, man. Want veel mensen. Het uh, ik vaak, vaak spijtig dat veel mensen denken: van Het is 1, 2, 3, makkelijk om bekend te worden. Het is echt niet zo, man. Voilà. Jullie denken: Alles is makkelijk, maar het is niet zo, boys. Dus voor de mensen die ook gezien ik heb laatst een nieuwe banner. Je ziet ook hier: Bestel je Lala S. Je weet toch wat? Nee, nee, nee. Ik wil er echt wel een min van maken. Voor de mensen die afvragen wie dat is, is mijn kat. Je weet toch. Mooi. We zitten nu onderweg, met ja, de 10k krachten niet een lala in haar mond. Dus, uh, ja, als je dat wilt zien, abonneer allemaal even. Je weet toch, we gaan laatst allemaal super dik met onze views. Ook pranks doen, terwijl heel goed als ik het heb gemerkt. Dus ja, uh, even dik show naar iedereen man. Veel mensen vragen of Adamlo wanneer ga je weer streamen. Uh, mijn plan is eigenlijk in het water gevallen, daar kan ik eigenlijk meer over zeggen. Maar, binnenkort, als, als het kan, ga ik een aparte video over maken. Dat, dat kun je sowieso van me verwachten. Mooi, bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken, ik hoop dat je motivatie hebt, als je iets wilt bereiken, ga ervoor, fuck iedereen, iedereen kan maar praten, praten, praten, dat is mijn tip man, ga zo door. bos jullie zien deze arme jongen, <laughs> hij heeft corona, dus like, abonneer, wat elke like en abonneer, help je deze jongen coronavirus te verwijderen.